Als je groot wilt denken, ja, dan horen er ook grotere beslissingen bij. Ik zocht een koper die daarin geloofde. 100% aandelen ja. verkocht. Ik vond het altijd belangrijk om te doen wat ik leuk vond. Ik denk niet dat ik achter de geraniums kan zien. Nee. Dat geloof ik niet. Van harte welkom bij CVD TV. En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video in de serie Dream Exit die ik maak met No Monkey Business. Waarin ik in gesprek ga met ondernemers die hun bedrijf verkochten. Welkom bij CVD TV. Je ja, hebt bij mij te gast uh, Christian van Geels. Christian van Hart, welkom. Yes. Gefeliciteerd om te beginnen. Dank je. Want de deal is nog maar recentelijk gekloost, toch? Nog maar 21 oktober. Dus ja. echt uh, hartstikke, hartstikke, vers, ja. hartstikke vers. Ja. Ja. Um, voordat we gaan praten over jouw bedrijf, wat je doet en hoe het allemaal is gelopen. Laten we bij het begin beginnen. Of nou, bij het begin. Ik kijk je cv even naar. En toen zag ik, want je zit een beetje, je zit in de IT, mag ik rustig zeggen, in de techhoek. Ja. Maar toen zag ik jouw opleiding was aan de Sint-Joost in Breda. Dat is ja. toch een creatieve uh, uh, opleiding, creatief. hè? Ja, kunstacademie. Kunstacademie. Wat waren je ambities? in die tijd. Ja, kunstenaar toch wel worden. Ja. En, uh, alleen ik, ben, ik wil ook wel geld verdienen. En de kunstenaar in geld verdienen, dat zag ik nog niet helemaal uh, zitten. Dus ik ben uiteindelijk de grafische kant uh, gaan doen. En okay. ik heb ook de grafische school in Eindhoven gedaan. Okay. En ik ben uh, eigenlijk meteen uh, mijn eigen reclamebureau gestart. Ah, kijk eens dus aan. ik heb wel mijn creativiteit altijd uh, gebruikt. Ook al jammer dat ik het niet altijd uh, helemaal creatief kon doen. Mm. He, grafisch is toch iets. Uh, dus het is toegepast, het is toegepast, de klanten, ja. klanten, dat soort dingen. Maar het heeft me altijd wel helpen vrijdenken. Ja. Ook zelfs in software. Want dat ja. is eigenlijk van waarom ik de link ook wel uh, zie mm -hmm. in het bouwen van software. Het is creatief denken. Ja. Het gaat mij niet zozeer over die ene en nullen van hoe dat, nee. dat precies nee, werkt, nee, maar nee. over het creatieve uh, proces. En dat heb ik eigenlijk altijd in mijn leven gedaan, ook in mijn, mijn reclame tijd. Dus... Uh, veel, nou ja, huisstijlen gemaakt en verpakkingen ja, ja. en allemaal dat soort uh, zaken gedaan. Maar ik ben ook een, een beetje een luie werktekenaar. <laughs> we <moesten natuurlijk laughs> veel, als... veel ondernemers zijn luie, dat is een goede eigenschap. Ja, ja, nou ja, we moesten natuurlijk, uh, ik heb heel veel uh, uh, uh, gidsen ook gemaakt en kranten en uh, periodieken, ja. allemaal deadlines. Ja. Uh, iets, Wat wel een heel groot verschil is overigens met software. Uh, deadlines en software, dat gaat niet altijd samen. Ja. Maar deadlines en uh, advertenties. Ja, je kunt niet zeggen van, uh, nou ja, dan doe ik die advertentie maar volgende week in de krant of zo ja. uh, zetten. Dus de, uh, ik heb heel snel geprobeerd om de werktekeningen die ik moest opleveren eigenlijk te gaan automatiseren. Hm. Apple kwam toen op, desktop ja. publishing kwam op. Dus ja. dat ben ik eigenlijk heel snel gaan omarmen. Ja. Om te zorgen dat je die, die technieken deadlines eigenlijk konden verkorten. Ja, ja, ja. En zo op die manier heb ik eigenlijk het gat tussen creativiteit en techniek eigenlijk Welgema gevonden. Ja, ja. Ja. En vanaf en eigenlijk van jongs waren aan het ondernemen? Meteen. Ja, nooit ik in dienst geweest? Ja heel even, anderhalve maand. Anderhalve maand, toen Met was toen je, zei, je... Ja, en de aardbeien plukken in Breda. Ja, ja. <laughs> dat soort werk. Ja. Ja. Uh, als we eens kijken naar je bedrijf wat je nu verkocht hebt, leuke naam overigens, de Cubic Eyes. Ja. Wat, wat, hoe is het begonnen, dat bedrijf? Nou, ik ben dus eigenlijk begonnen dus vanuit die uh, onderneming van mijn reclamebureau... waarin ja. we dus periodieken maakten. Ja. En uh, ook op dat moment kwam eigenlijk het internet ook op. En eigenlijk zat er dus een beetje een dubbel in van... je moest een brochure nog maken en ook een website. Ja. Dubbele invoer. Nou, dat is iets van, wat ik zei van, ja, dat kan niet. Dus wat ja. ik heb geprobeerd is dus met uh, software één applicatie te maken... waarin ik zowel offline kon publiceren als online kon publiceren. Dus CM cms af het... alle letteren? Ja, ah, ja, ja. Okay. Zo ben ik eigenlijk echt uh, begonnen om dat voor elkaar te krijgen. En ja, toen vond ik uiteindelijk het internet en alles wat daarmee kon mm. interessanter. Mm -hmm. en offline ging ook natuurlijk uh, ja. aflopende zaken hey, En was jij zelf ook de techie die kon... Kon jij code, kon jij programmeren? Ik kan, ik kan programmeren, ja. Okay. ja. En je hebt uh, zo'n beetje twintig jaar gewerkt aan je bedrijf. Hè? Ik las 2002 ja. toch, zo'n beetje gestart. Ja. Uh, hoe is dat bedrijf geëvolueerd even tot aan het moment uh, waarvan je dacht van... hé, hey, nu moet ik het misschien eens van de hand doen of komt ver. Wanneer kwam dat in beeld, dat, dat verkopen van je bedrijf? Dat kwam eigenlijk in beeld op het moment van dat ik uh, echt... Wat ik noemde, van bedrijf naar onderneming, eigenlijk wil. Ja. Of van heel, nog, nog zwakker gezet, van zolderkamer naar bedrijf. Ja, ja. Er, er is zo'n moment dat je zegt van nou nu wil ik echt gaan schalen. En ik ben altijd zelfondernemer geweest, alles zelf gefinancierd, al dat soort dingen gedaan. Ja. Maar op het moment van dat je het echt groter wil aanpakken. Nou, en dat was het hele idee achter uh, de huidige applicatie die ik heb gebouwd. Ja. Dat moest schaalbaar zijn. SaaS-oplossing. Ja. En geen maatwerk meer en geen. Niet Klein denken. Nou ja, als je groot wil denken, ja, dan uh, horen er ook grotere beslissingen bij. Ja, precies. En, en wat doet de software? Oh, de, het huidige bedrijf maakt eigenlijk software voor de vastgoed. Mijn klanten zijn makelaars, um, uh, pensioenfonds. Iedereen die eigenlijk stenen bezit yeah. en die stenen wil verkopen of verhuren. En dat kunnen ze, kan eigen bezit zijn, maar het kan ook zijn dat ze jouw huis... He, makelaar bezit niet jouw huis, maar gaat het wel voor jou verkopen. Okay. En daar gebruiken ze mijn software voor. Voor om wat te doen? Om uiteindelijk het te publiceren op bijvoorbeeld Funda of op een eigen projectwebsite. Dus om, he, en hoe heet het? Prikker wordt de nieuwe naam van de applicatie. En dan okay. zijn we dus, uh, in 2019 heb ik de beslissing genomen om de huidige applicatie, dus die dus al 20 jaar oud is, yeah. om van scratch af aan opnieuw te bouwen. Oké, okay, want die was niet SaaS. Het was de, de, de, wel SaaS. Maar, niet, maar er zat legacy in en nou, ja, de, legacy. de hele bakkalende. Ja. Okay. ja. Uh, je was een uh, redelijk compact, even om het bedrijf te schetsen, voordat we zo meteen in het verkooptraject ingaan, een redelijk compact bedrijf. Hè. Dat kan ook met een techbedrijf, want, je hebt niet, uh, want hoeveel mensen had je ongeveer? We hadden 2000? 14 man uiteindelijk, okay. op het hoogtepunt hadden we 14 man in, in ja. dienst. En, uh, en vrouw overigens ook. En daar konden we dus heel goed mee uh, schalen. En, ja, precies. En, en de, wat was het businessmodel? Was dat abonnement op de software? Ja, gedeeltelijk wel. Okay. Het, is, over het, algemeen, het grootste deel was abonnement. En uh, wij... wij was dus al een soort SaaS-model, maar we hebben ook nog altijd wel losse opdracht. Een website ja, ja, ja. was over het algemeen een losse opdracht. Ja ja, ja, ja, En toen jij in, wat was het, 2018 of zo zoiets 2018. had, hè? Van, van ja. oké, okay, next, next step, next, next level. Next level, next move. Wat is toen het eerst wat je gedaan, hè? Eigenlijk toen uh, gezocht naar een, uh, iemand waarmee ik kon sparren. Mm. Uh, ik, ik heb, mijn, mijn vrouw is betrokken altijd in het bedrijf geweest, ook samen de kunstacademie gedaan. Mm. Maar ik moest wel iemand hebben waarmee ik kon sparren. Zo van, nou, hoe ga ik dat nou aanpakken? Ook ja. om een vier ogen principe eigenlijk te hebben en iemand ook vers. En toen ben ik eigenlijk tegen Nobonki Business aangelopen, tegen Martijn. En die heeft me gezegd: van uh, nou, ja, richting gegeven, gezegd van nou, zo is het interessant. En als eerste wat we hebben gedaan hebben, is eigenlijk de legacy die we niet alleen in de software hadden, maar eigenlijk ook in ons imago-logo ja. gezegd van: wil het nieuwe rebranden? Daar is okay. de naam Brikker toen uit ontstaan. En, uh, dat is het eerste wat we gedaan hebben. Want, want jij bent dus in 2018, toen je zo aan het nadenken was, niet alleen gedacht van: hé, hey, ik wil mijn bedrijf. Een soort van 2.0-versie creëren, het helemaal ja. saas maken. Maar, maar parallel daaraan wil ik het dan ook verkopen. Ja, Ik noemde het altijd verkoop klaarmaken. Dat uh, is wat je wil. Uh, ja, je moet het uh, toch wel. Uh, dat gaat niet over één nacht Je kunt niet nee? zeggen van nou ik ga morgen mijn bedrijf verkopen. Zo werkt het gewoon niet. Mm -hmm. Dus wij noemden het echt verkoop klaarmaken. Met alle legacy eruit halen. Nou ja, ook de branding goed neerzetten. Okay. Zodat degene die het zou gaan overnemen ook. Iets goed kon komen. En kon knallen. En ja. maar wat was je motivatie? Was dat dan uh, ambitie en world dominance ja. met je software? Of zat er ja. ook een persoonlijke drijfje achter? Nee, eigenlijk dat world dominance. Want het ja. eerste wat we hebben gedaan, is een, een, een state of mission uh, schrijven. Zeg maar. ja. En dat was de first all in one real estate of the world. Oké. Okay. Het dus was toch al een ambitie. En, en Bricker is dus gewoon Brick met een R erachter? Ja, Brick met een C. Oh, met een C. Ja, de K hebben we maar weggelaten. Oké, okay, dus, dus Brick en dan nog een R. Ja. Br brick Bricker. Bricker. Ja, dat is ja. wel hip. En een mijn naam nog vrij waarschijnlijk? ja. mijn naam, ja, ja, ja, okay. was oh, natuurlijk Als je dat gaat zoeken is het tegenwoordig best lastig allemaal. Ja, die, uh, als je zeker bent. komen. ja, creatief. Ja, goed, ja. daar ben ik creatief genoeg voor. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik word uh, op de eerste kerstdag uh, 58. 58. Uh, dat is ook zo'n leeftijd dat sommige ondernemers uh, die gaan richting verkoop gaan denken van, nou, uh, weet je, uh, ik vind het wel goed. Ik ben twintig jaar heel druk geweest. En, uh, maar dat heb jij nog niet. Nee, ik, ik, ik denk <laughs> niet dat ik achter de geraniums Nee, <laughs> Dat geloof ik niet. Ik vind het wel lekker nu, van nu, hè, nu ik de verkoop heb gedaan, van dat ik denk van, nou, oké, okay, er is wel iets uh, even veranderd. Mm -hmm. Maar ik zit nog vol energie en ik ja. heb ook gezegd van, nou, ja, we gaan gewoon ook verder nu. Okay. Maar het is wel met een iets andere gedachte, zeg maar, ja. van uh, hoe je je leven verder kan doen. En ja, je wordt natuurlijk wel wat ouder, maar... Naar pensioen en naar dat soort dingen. Nee, nee, dat, je wil uh, echt nog door. Ja, ik denk niet dat ik... Uh kan stoppen. Toen je dat proces uh, inging met, met uh, Martijn van No Monkey Business, wat, hoe, zag, hoe kun, je dat, kun je dat proces schetsen? Hoe je daarmee. Ja, nu lach je erom, maar ja. dat was niet alleen maar lachen volgens mij. Maar hoe is dat nee, gegaan? Ja, dat is, nou, het ja? is eigenlijk een heel leuk proces geweest. Okay. Het, is niet, het is zeker geen vervelend proces nee, geweest. Nee, nee. Het is een intensief proces. En waar je zelf gewoon uh, heel goed met de, de, de neus op de feiten wordt gedrukt. Ja? En wat we gedaan hebben is eigenlijk een, een, een, een heel klein vertrouwelijk team. En dat was eigenlijk bij mij heel, heel makkelijk. Dat was mijn vrouw omdat hij ook bij alles is betrokken, altijd op de achtergrond. Ja. En dat was mijn zoon. Rens heeft ook altijd uh, vanaf jongs af aan al mijn oh. bedrijf uh, gezeten. Okay, het is een compact familiebedrijf. Ja, eigenlijk. een heel compact familiebedrijf. En eigenlijk zijn we dus met z'n drieën uh, sessies gaan doen met hem. Om gewoon ook dat uit te tekenen, wie ben je nou eigenlijk? Nou, wat wil je nou eigenlijk nog? Ja. Wil je inderdaad uh, met je 58ste uh, onafhankelijk zijn en kunnen ja. stoppen? Dus al ja. die scenario's komen dan eigenlijk vanzelf voorbij. Ja. En daar kneed je eigenlijk dan een beetje je toekomst uh, met elkaar van. Alleen, jij moet natuurlijk zelf beslissen van welke kant ga ik op? Ga ik ja. links op of ga ik rechts ja. op? Hoe heftig was dat hele re traject? Is dat qua manuren of is dat een groot project? Ja, dat, dat is een heel groot project geweest. Ja, ja, ja, en ja. zeker ook omdat we dus... Uh, het team werd steeds kleiner. En dat is ook een bewust iets wat ik met Martijn heb gedaan. Een aantal mensen voldeden gewoon niet aan die ambities. Ja, Techneuten zijn toch wel een beetje eenen en een nullen. We ja. um, vinden het toch wel lastig dat de tech stack die we hadden en de kant die we ingingen, dat matchte niet bij iedereen. Nee, het is dus religie hebben, bijna. Hè? Dat, ja, dus, uh, ja, ja, ja, Bij een aantal wel. Ja. En dat, hebben, dat zijn dus van die prettige dingen die we dus. Uh, ja, die Martijn dus al voorspelde. Zei Christus, dit gaat gebeuren. Ja. En gaan gewoon, als je dit gaat doen, gaan er een aantal mensen. Uh, goed, quicks of kwaadskiks, gaan ja. ze uh, afvallen. Ja. Ja. Gelukkig allemaal bij iedereen goed gegaan. Okay. Heeft wel af en toe wel wat uh, geknetterd. Maar uiteindelijk wel met iedereen daar op een uh, goede manier afscheid van kunnen nemen. Maar wel moeten doen. Ja, maar het betekent dus ook dat je een eigenlijk een behoorlijk stuk. Uh, kosten gaat maken voor de baten die je nog niet kent. Uh, ja. Lees nou ja, en mensen uh, de organisatie uit, maar ook de hele ontwikkeling van die ja. nieuwe uh, software. Dat, ja. dat, dat moet begroot worden. Dat zijn uren waar, waar je geen klantenwerk kan doen. Nope. Ja. Uh, uh, hoe eng was dat? Dat was best spannend. Ja. Um, um, maar daar heb ik voor gekozen. Dus uh, wij zagen ook van dat de omzet daardoor niet kon groeien. Want de, we konden geen focus uh, leggen op zowel het bouwen. Ja. Als acquisitie doen. Je komt ook in een spagaat terecht van, ja, ga je nog nieuwe klanten op iMove uh, doen? Ja. Of ga je wachten op dingen? En op een gegeven moment, toen we het ook naar buiten natuurlijk brachten, dat er een opvolger kwam van iMove, Brikker, ja. ook de klanten gaan dan op de rem. Ja. Zo van, oké, okay, ja. kunnen we niet morgen live dan met Brikker? Ja. Of wanneer komt Brikker? Want hoeveel klanten hebben we het over? Wij hebben een tweehonderdtal uh, uh, klanten. Okay. Okay. En ik kan me ook voorstellen, als je naar uh, potentiële kopers gaat, ja, die, willen, die, die gaan ook naar die omzetcijfers kijken. Die zeggen, nou gast, ja. uh, ik zie geen echte mooie curve omhoog. Exact. Hm. Maar dat was dus ook het verhaal wat we voor onszelf hadden. Dat is wel onze eigen strategie. Ja, ja. We maken een hockeystick voor onszelf. Op eigen kracht moeten wij dat kunnen uh, gaan realiseren ja. uh, hoe wij het willen. Ja. En ik zocht een koper die daarin geloofde. Ja. Een investeerder die zegt van, uh, ja, dit is een goed verhaal. En alleen, Wij zaten natuurlijk in het dilemma van... Ben je nou een start-up of ben je een scale-up? Ja, ja. Nou, ja en klopt. daar kijkt iedereen natuurlijk iets anders tegenaan. Ja. En je was dus wel op zoek naar echt een strategische partij? Ja, nou, kijk, nou, we, we hebben naar meerdere dingen gekeken. Hoor. Van, we hebben in eerste instantie gekeken van, nou, is er iemand die gewoon geld wil investeren? Dat is het meest makkelijke. Dan kon ik gewoon mijn ding blijven doen, steken ja. geld in en ja. uh, geloof erin. Maar aan de andere kant, als je dus ook de ambities die wij hadden om ook naar het buitenland te gaan... Ik ben nooit naar het buitenland gehad, we hebben echt in Nederland Nederlandse klanten. Ja, weet je, dan komt er gewoon een heel andere uh, level zeg maar, bij van dingen die ik niet kende. Ja. En dan is het wel handig als je dan een strategische partner erbij kunt krijgen die gewoon ook ja. Uh, ja, daar wel ervaring Dat mee heeft. Dat je vond. onderdeel wordt van een grotere achter ja, ja. of groep e exact. Ja. Exact. En, en wanneer was het eerste contact met... Poten Want hoeveel potentiële kopers hebben de revue gepasseerd? Ik denk dat we er wel een stuk of tien in ieder geval um, benoemd hebben, waar we echt wel intensief contact hebben gehad. Maar we hebben er maar met een stuk of drie echt wat diepgaandere gesprekken gehad. Okay. Omdat het dan al toch al in een vroeg stadium dan soms bekend wordt van ja, dit gaat het op dit moment niet worden. En dat was hmm. bij ons vooral van uh, de, uh, dat dus de applicatie nog niet afgebouwd was. En dan ja, zijn ja. een aantal investeerders meteen huiverig ja. van ja, maar het moet wel Ik, zich eerst gaan bewijzen. Ja. Ja, ik zeg, ja als, als, als dat het is, dan kan ik het net zo goed zelf doen. Dan, ja. dan heb ik je niet nodig. Ja, ja, ja. Want, Omdat... want, de, want de eerste partij, de partij die het uiteindelijk is geworden, dat is een soort tweetrapsraket, toch? Die zijn eerst langskomen Hoe heet ze ook alweer? Is, is dat OSRE? Of hoe spreek je dat uit? Ja, het is OSRE. Ja? Alleen um, zij zijn zelf ook uiteindelijk overgenomen ja. door de partij die mij weer heeft overgenomen. Door Arion. Door Arion. Ja. Oké, okay, maar je had eerst met OSRE al gesprekken gevoerd. Ja, in 2019, zij zijn een conculega. Aha. in de vastgoed. Okay. Uh, wij doen iets uitgebreider, zij, We zijn op een bepaald stukje van de markt uh, zijn zij mijn concurrent. En daar zagen we dus ook al in 2019 al uh, mogelijkheden in zo van ja, wij moeten gewoon gaan samenwerken. Ja. Want nou, Nederland is klein, het uh, aantal ja. klanten is niet zo groot. Van, nee. laten we en ik kende hun eigenlijk al, al voor 2019, Ken ik ze ook al, omdat je ze natuurlijk gewoon overal ja. tegenkomt. Je tegenkom. ja. Uh, dus uh, ja, we hebben eigenlijk altijd heel goed contact gehad. En je zegt van ja, waarom gaan, waarom gaan we eigenlijk niet samenwerken? Maar ja, maar waarom klapte het de eerste keer dan? Of zijn ze, waarom ging het de eerste keer niet door? Nou, de eerste keer ging het eigenlijk niet door. Omdat we qua wat wij deden... Uh, hè, wij bedienen heel breed de markt. Wij kunnen alles. Het maakt ons niet uit welke stenen of het koop, huur. Mm. agrarisch goed. We weten ook alles van paling, kwekerijen en commercieel vastgoed. En zij waren echt alleen maar bezig met verhuur. Mm. En dan is het in je hoofd alsof het anders is voor hun. Mm. En dus wij lagen eigenlijk op een of andere manier te ver uit elkaar. Terwijl ik dat helemaal niet zo ervaren, want wij hebben in onze applicatie... Ja, of ik nou diezelfde stenen moet verkopen of verhuren in hmm. onze techniek. En daar zag je toch in van dat zij soms dachten van... ja, maar dan moeten we toch, die software die hebben wij niet, want wij doen alleen maar verhuur. Hmm. Nou ja. En dat, dat liep toen nog niet helemaal. En van. toen zijn die gesprekken echt afgebroken? Ze hebben gewoon afgebroken en gezegd van, nou, we houden gewoon contact... Oké, okay. en hoeveel tijd heeft er tussen gezeten dat ze weer om de hoek kwamen zeilen? Van hey, moeten maar weer eens om de tafel? Ja, eigenlijk begin dit jaar. Oké. Okay. Eigenlijk nou, zelfs in, in, in mei pas weer, toen kwamen we oh, eigenlijk okay. uh, via een gezamenlijke klant. Uh, want dat, dat speelde vaker in de markt, dat ja, ja. we een gezamenlijke klant hadden. Zij deden voor dezelfde klant een stukje en wij deden voor diezelfde klant een ja, stukje. Dat klinkt wel dus, als een natuurlijke fit. Hè, ja, ja, ja klanten vroegen dat ook al heel ja. vaak. Zo van, ja, ja waarom ja, gaan jullie ja. niet samenwerken? Ja, ja, ja, ja. Dat zou veel makkelijker. Uh, ja. zijn. Ja, en Zo was er eigenlijk dan in mei weer eenzelfde soort moment. Zo van, ja, laten we nu toch nog, nog maar eens een keer gaan praten. En toen waren zij inmiddels overgenomen door, Ar door Ar Ar Arion. Arion, ja. um, En Um, dan ga je, op een gegeven moment wordt serieus en dan worden ja. ze echt geïnteresseerd en dan moet je dus je met je billen bloot volgens mij, want dan gaan ze ja, alles bekijken. Gaan de, de, de, de, de. Hoe staat? Ja, ook, ook niet zo erg, want ik heb niks te verbergen. Nee, maar due diligence is natuurlijk wel super en, uitgebreid en ja. uh, de ja. je moet alles laten zien. Was je, daar, was je wat dat betreft goed voorbereid? Ja, dat is ja. dus het leuke van als je dus inderdaad iemand hebt die dat al vaker heeft gedaan. Chris, ja. dus je moet wel alvast je data-room gaan klaarzetten. Ja. Ga alvast maar je documenten verzamelen en ga ze alvast maar ja. allemaal ja. daarin zetten. Oké, okay. dus wij waren al heel erg voorbereid. Dus op het moment dat we die gesprekken begonnen en het dus ook diep, stond alles al klaar. Mm. Dus dat was ja heel, oké, okay, wij zijn er klaar voor. En je, je Roem had je al ingericht. als natuurlijk super Als zij daarover gaan vragen, je hebt het allemaal ja, al, al ingericht. Dus die vinden het ook fijn dat er iemand als, uh, als Martijn uh, aan tafel zit. Nou ja, ja je, je moet, kijk, als je uh, uh, iemand anders hebt aan wie je het verkoopt, waarin het gelijkwaardig is, zeg van wie je bent en hoe dat je daar nou, dan kan dat ja. maar dit was een uh, groot club hè? groot club ja ja en dan is de verhouding van ja die doen niks anders als ja. van ja, als je dan geen data room hebt als je niet weet wat het doet Genesis en zo is. Ja, ja want die hebben gewoon die die hebben die maar hebben ze ook echt een bij een beeld strategie om ja. Ja. groot te worden in jullie uh, domein ja. ja. oké okay. ja. dus toen is het uiteindelijk best wel snel gegaan Uiteindelijk, als je zegt dan in mei zijn ze weer... Uh, in mei zijn we gestart en uh, ja, uiteindelijk in oktober uh, ge uh, geclosed. Ja. En die gesprekken worden natuurlijk naarmate je verder gaat steeds intensiever ja. in de laatste maand. Ja, dan wordt eigenlijk alles uh, tot in de puntjes zeg maar uh, ja. gedaan. Tot al elke letters in elk contract. Ja. Uh, dus ja, dat kost eigenlijk het meeste tijd nog. Wat zijn de belangrijkste... Of uh, lessen. Stel dat ondernemers nu kijken en daar misschien mee bezig zijn. Van, joh, ik, wil, ik zit ook te denken om misschien een bedrijf ooit te gaan verkopen. Wat zijn de dingen waar je ze voor wil behoeden? Of wat zijn de belangrijke dingen waar je op moet letten? Nou ja, je moet inderdaad je cijfers heel goed kennen zelf. Dus je moet nee? heel goed snappen van hoe je eigen cijfers in elkaar zetten. Hoe dat, ja. dat uh, uh, werkt. Van hoe dat zo'n onderhandeling gaat. Daar je goed in voorbereiden en zorgen dat je alles. Wat met de verkoop van je bedrijf te maken hebt, dat moet je echt gewoon goed voorbereiden. En dat is ook waarom het in mijn geval dus goed was dat het al in 2019 eigenlijk al begon. Ja, ja. Dus dat, als het pas in mei nu was begonnen... Ja, ja. dan was de leerkurve wel heel stijl geweest. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Hey, en wat was de uiteindelijke dealstructuur uh, geworden? Wat, wat, hoe zag de uiteindelijke deal eruit? Heb je het allemaal verkocht, alles gecashed? Ja, of hoe? Ja, ik heb echt uh, gezegd van uh, uh, 100% aandelen ja, verkocht. Ja. Ik zeg, want als we dat niet doen, dan blijft het alsof het nog een beetje voor mij is. En dat ik ja. dan toch nog iets wat te zeggen heb, zeg van, dat gaat niet werken. Want dan kan ik het beter zelf blijven doen. Maar ik heb je ook 100% gecashed of heb je nog een earn-out? Nee, of? ik heb nog een earn-out. Okay. Dus uh, dat is meestal ook bij die verkopers. Daar hoor je, je wel kopers, wisselende geluiden over. Nou, ja, ik heb wel de gezegd, van, ik moet wel een goede uh, start hebben van, ja, ja. Uh, bij, de, bij de start. Want anders, als ik te veel risico zelf moet lopen, ja, dan ben ik te heel veel ondernemer. Daar ben ik al heel het jaar geweest, dan kan ik het beter zelf blijven doen. Ja. Nou, Dat is ook het goede van... Wat je zelf moet weten, van waar liggen je eigen behoeftes en ja, waar precies. liggen je eigen risico wat je wil nemen. Ja. En uh, uh, ja, wat is het risico van je earn-out nog? Ja. En ik heb echt earn-out, uh, heb ik uiteindelijk in een tweestrapsrepret gedaan. Dus ik heb een earn-out die ik uh, zelf in control ben en zelf kan realiseren. Ja. Zodat ik een soort overgang heb van, nou ik heb iets verkocht ik vind zelf dat ik ook moet laten zien van dat ik dat eerste stuk gewoon goed kan doen. Dat is een actieve rol van jou actieve rol in. Ja. En dat is ook waarom ik me voor twee jaar nog ook heb gecommitteerd. Okay. Ik ben in dienst, dus je vroeg net van of ik in dienst... Dit is voor de tweede... een oh, salaris? Ja, ik heb een eigen... Uh, uh, ding. Je gaat pensioen opbouwen. Ja. Ja. Nou ja, je hebt aardig pensioentje nu opgebouwd. Zeg maar. ja, ja, precies, maar ja. ik heb in ieder geval een loonstrookje gekregen. Geweldig, nee, ik ja. zonder, dus, dus, zonder dat je hem zelf hoeft te maken. Ja, precies. Ja. En, um, en de derde stuk is eigenlijk een gezamenlijk belang... wat op meer langere termijn ja, ja, ja, ja. is. En daar ben ik iets minder in controle, Maar heb ik wel een hele goede constructie voor kunnen vinden... Okay. om wel die drive samen te houden. Ja. Van, uh, om te zorgen... Want ik ga natuurlijk samenwerken met een aantal uh, andere mensen. Mm -hmm. En uh, we kunnen dat gezamenlijk doen. Dus we hebben de gezamenlijk dezelfde drive. Dus het is niet hij tegen mij of zo. Van, nee, ja. echt. Een, ja. En dat vond ik ook heel prettig. Dat dat in de deal ver verweven... Ja, ja, ja. Uh, Uiteindelijk uh, is en de komende twee jaar ben je wat is er dan product owner of zo van jouw stuk van prikken? Ja, van, uh, uh, ja, product maar nou, ook een beetje van hun andere producten. Okay. Want uh, we moeten natuurlijk kijken of efficiënt kunnen gaan werken, ja. uh, dubbele producten houden op termijn is ook niet uh, nee. echt handig. Maar die zullen we niet alle minuut wegmigreren, want hè, er zitten natuurlijk ook gewoon klanten op. Ja. Maar we gaan nu wel kijken, kunnen we dingen efficiënt doen? Ja. Kunnen we ja. koppelingen maken? Kunnen we data uitwisselen? Ja. Nou, en we, zeiden, we hebben gezamenlijke klanten, ja, de klanten vinden het natuurlijk niks zo vervelend van als ze dubbele data moeten ja. doen. Dus ja. nu is dat in één keer allemaal mogelijk geworden om data te ontsluiten met elkaar. Dus dat is ook het leuke eraan om ja. dat te doen. Ja. Ben je nou een vermogend man? Ik, ik kan er in ieder geval wel van leven nu. Ja. Ja, van, uh, wat, het, wat doet dat met jou? Is dat, uh, is dat een dag kikken? Of is het heel erg belangrijk? Of uh, nee, heb je geks gedaan? Nee. nee. <laughs> Nee, ook nog geen gekke auto gekocht nee? of zo met een open... Nee, ik, ik, heb dat, ik moet dat nog even laten inzinken, denk ik, van, ja. uh, van wat is. Maar ik ben ook nooit zo heel erg uh, daarmee bewust mee bezig geweest... dat ik per se geld moest verdienen. Ik vond, ik vond het altijd belangrijk om te doen wat ik leuk vond. Ja. En dat ik daar uiteindelijk geld mee kan verdienen... is eigenlijk heel mijn leven al wel gelukt. Ik heb nog nooit ja, ja. zonder geld gezeten. Nee, of uh, nee, dat lukt ja. hem altijd wel. Dus ja. daar ben ik dan de onderneming voor van, dat lukt ja. wel. Maar wat ik al zeg, om echt veel geld te verdienen dan is het wel van een ander kaliber, denk ja. ik. Dat is me nooit zelfstandig gelukt ook omdat ik denk van dat heb je gewoon meer geld en cash voor hmm. nodig hmm. wat uh, zeker in de it ook niet altijd zeg maar makkelijk te dingen wel hadden we echt in amerika in in ja. silicon valley ja. of zo maar, maar dan wat heb heb je nu nog goed gedaan dat je je eigen pareltje wel uh, zeg maar, dat je het wel verkocht hebt ja ja en ook wat wel gebleken is is dat dat wel dus kwam omdat we dus brikker al zover gebouwd hadden dus ja. Hè, dus, dus ja dus uiteindelijk is die investering die investering heeft die, zich die ik heb verdiend. gedaan ja waar, waar je net om vroeg van ik heb alles zelf geïnvesteerd dat heeft zich wel uitbetaald. Ja. En als dat er niet was geweest, had ik dan ook mijn bedrijf kunnen verkopen. Geen idee, maar op een iets andere manier. Maar ja. het feit dat Brikker door mijzelf geïnvesteerd is en al zover was, ja. dat is wel, uh, ja, heeft er wel doel bijgedragen om deze deal te kunnen sluiten. En hoe ziet de toekomst van je vrouw en je zoon eruit nu? Uh, Rens is natuurlijk gewoon meegenomen, want die is uh, ook gewoon. Uh, die hadden we overigens al twee jaar geleden al 10% van de aandelen. Uh, okay. Via familierecht en verkoop ja. uh, gedaan. Uh, maar die was ook gewoon nog uh, uh, in dienst. Uh -huh. Dus die gaat nu gewoon daar uh, uh, ook verder. Okay. En die zal daar ook steeds een belangrijke rol krijgen. Zeker omdat hij ook. Um, Heel veel weet van hoe je, uh, hij heeft innovatie gedaan, hoe je moet zorgen dat je dus deze nieuwe technieken en nieuwe dingen, hoe ga je dat nou ook vermarkten? Juist als een SaaS-product. Ja. En dat is heel anders dan dat ik het 20 jaar geleden heb gedaan. Dat ja. was meer van, uh, nou we beginnen gewoon en we zien wel, uh, ja. maar dat kan niet meer. En dat realiseerde ik me ook heel groot. Mm -hmm. Goed, van dat ik ook vind dat dan ook uh, in IT de jeugd. Weer ook echt die nieuwe stappen ja. moet gaan doen. En ook die verantwoording moet gaan nemen ja. om te zorgen ja. dat het een stap verder is. Dat is ook een natuurlijk kan. proces. En je vrouw? Ja, nou, dat doen we nog een heel klein beetje. Nee, want ik zei al van, wij maakten nog brochures. Ja. En we hebben nog een heel klein stukje bedrijf, hadden we altijd nog achter de hand. Waarin we dus nog geautomatiseerd brochures maken voor ja. uh, makelaars. En dat doet al die tijd mijn vrouw altijd. Oh, nog. Ja. En daar kan ze haar creativiteit nog kwijt. Want Ach, zij heeft geluk. natuurlijk ook een kunstacademie gedaan. Ja en zij kan nog steeds daar een, een, een beetje haar creativiteit kwam van wat voor foto komt er op de voorkant en welke kleuren moeten we kiezen en, uh, en daar helpt ze eigenlijk die makelaars nog oh, steeds uh, mee ja. Ja. belangrijkste reden om een no monkey business even nou zonder dat er nou een reclamefilm van moeten maken hoor maar wat is de belangrijkste uh, reden voor andere ondernemers om te zeggen joh uh, en of het nou een no monkey business is of het is een in, in ieder geval een specialist die je in zo'n traject begeleidt wat is daar de belangrijkste reden van om dat te doen Eén, nou, om, omdat ik denk van dat je niet alles zelf weet. En je moet al zoveel als ondernemer, ben je overal verantwoordelijk voor. Mm -hmm. En in dit soort trajecten komen er toch wel heel veel dingen bij elkaar. En je moet met die advocaten praten, je moet je contract en je moet je, en, nou ja, je, je data rondrichten. Al die dingen moet je allemaal doen. En dan is het toch wel handig als je een soort guideline hebt. En dan niet eentje op papier, maar gewoon ja. als mens. Ja. En dat is gewoon belangrijk dat je een vertrouwenspersoon hebt. Ja. Uh, je zei ook al van hey, met het personeel. Uh, dus uh, ik heb Martijn wel in 2019 bij mij mensen geïntroduceerd. En die speelde dus ook voor hun als vertrouwenspersoon ja. een, uh, een rol. Ja. Om te zeggen, wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij nou met zijn, uh, zijn bedrijf doen? En hoezo moet het uh, Brikker gaan heten? En waarom niet Nicky ja. Nou, En dan is het toch handig als je iemand hebt die ook als een autoriteit... en een ja. professioneel iemand wordt ja. gezien. Die, die, die Ook naar mij toe, van dat ik het ook professioneel aanpak. Ja, precies. En ja. niet maar een beetje... Op de hobby en zelf dingen ja, het wiel op uit te vinden. Tenminste, dat is in ieder geval ja. zoals ik het zie van uh, je moet jezelf dan ook wel als een professional gedragen. Ja. En ook professionals dus dan ook. Ja, het is een vak. Het is, het is ja. echt een vak. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik wens je heel veel plezier de komende twintig jaar dat je nog uh, gaat ondernemen. Of ja. nou ja, weet ik veel. Ja joh, uh, ja, uh, dat uh, kan uh, nog langer. Een flink uh, en, en ga je nog een beetje kunst maken daarnaast? Of? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik ben normal. er ook al een beetje stiekem mee begonnen. In de tijd dat ik uh, dus prikker aan het doen moest ik dus ook veel... in de coronatijd veel offline, eh, of, of veel online eigenlijk met iedereen. Ja. En uh, ik ben al dingen begonnen. Okay. En Martijn is eigenlijk de eerste die... Bij uh, de, de laatste afscheid wat we deden, van, nou ja, gefeliciteerd, heeft hij van mij al een schilderij gekregen. Kijk eens aan. Ja. Ja. Dus binnenkort te bewonderen in de, in de galeries in Nederland en daarbuiten. Ja, wie weet. Christian, weet. <laughs> ja. leuk dat je mijn gast was. En heel veel plezier de komende jaren. Ik vond het echt leuk. Ja. Graag gedaan. En uh, dank voor het kijken naar weer een uh, mooi ondernemersgesprek uh, over het verkopen van je bedrijf in de serie die ik maak met No Monkey Business. Heb je geluisterd naar de podcast trouwens? Dank je wel voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer. Hoi. And don't be, don't be, don't